De magie van opstellingen begeleiden was voor mij dé manier om meer vertrouwen te krijgen om mijn lijf in te zetten eigenlijk. Mijn lijf in te zetten in coaching, in leiderschap, in teams en in organisaties. En om veel meer gebruik te maken van de energie en de dynamiek die er speelt in organisaties en in teams. En eigenlijk merk ik nu ook dat in individuele coaching bijvoorbeeld ik ook altijd bij de start, bij de aanvang direct een opstelling doe. En dat doe ik omdat je dan direct die hele dynamiek blootlegt. Uh, je krijgt zoveel meer informatie dan als iemand zijn eigen verhaal vertelt, wat natuurlijk helemaal gekleurd is vanuit een eigen, eigen referentiekader. Um, dus ja, ben je op zoek naar een training waarbij uh, je echt in die onderstroom en die diepere laag uh, kan coachen, dan raad ik Magie van Opstellingen begeleider absoluut aan.